Video is een, is een nieuwe media voor, uh, voor de vereniging en uh, die, daar bereik je gewoon veel meer mensen mee en uh, ook een ander publiek. Ik wil eigenlijk ook uh, wat meer uh, bedrijfsleiders uh, gaan, uh, gaan bereiken, omdat we ook altijd wel op zoek zijn naar een versterking binnen de maatschappij om het weefsel wat te versterken. En ik vind video is wat hipper en wat moderner en we mogen ook met onze tijd meegaan. Ik ben Stef van der Broek, ik ben sinds een dik jaar voorzitter van Vincentius Limburg en ik doe dat als vrijwilliger. Tot nu toe, denk ik, uh, is Vincentius eerder traditioneel bezig geweest uh, en dan hoogstens misschien met, met een diamantage of iets dergelijks. Dus in die zin denk ik dat het een aangename verrassing gaat zijn en dat men toch ook wel ziet dat het provinciaal bestuur aan het evolueren is hè? en up-to-date aan het geraken is. Dus in die zin kijk ik er wel naar uit hoe de mensen daarop gaan reageren, maar ik denk dat het heel positief gaat zijn. Ja, ik denk dat we daarop blijven inzetten, omdat we zien dat dat wel een resultaat geeft. We spreken zo ook een, een jongere doelpubliek aan en niet alleen jongeren, maar ook nog meer actievere mensen, actievere in het bedrijfsleven, die dan toch ook getriggerd worden door hetgene wat we kunnen bieden en misschien ook wel de kans nemen om ook vrijwilliger te worden.